Mijn eerste punt was inderdaad, het ging over het filmpje van Peter. Uh, wat eigenlijk een van de eerste dingen die hij zegt is inderdaad, ja, ik werd heel ongelukkig van die diagnose. Ik had er een paar, ik kon er niks mee, ik ging thuis zitten op de bank en uh, uh, ja, het zei niks over hem persoonlijk. Dat punt had ik ook opgeschreven. En wat ik leuk vond, is dat hij inderdaad nou ja, niet heel vol energie zat... toen hij die diagnoses kreeg. Ja, toen ging hij naar een precies. POH. Ja. En daarna was hij helemaal geactiveerd en ging hij ja. zelf ook dingen ontplooien... en ja. ook weer waarde in die buurt creëren. Ja. Uh, uh, en je zag ook aan, aan zijn gezicht wat het met hem deed. Ja. Dus dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Hoe een klein stukje, uh, een klein zetje of een klein ja. uh, stukje inzicht... Uh, tot ontzettend veel kan leiden. Ja. We hebben meegedaan aan dit project omdat... Uh, we sowieso het gedachtegoed van samen beter echt ondersteunen. Uh, dus uh, we geloven echt in een netwerk om een persoon heen uh, en uh, steunen dichtbij. Technisch gezien en of ook inhoudelijk gezien was ik eigenlijk gewoon heel erg nieuwsgierig. Wij hebben meegedaan omdat het ontzettend dicht bij onze visie ligt. Mensen mentaal verkrachtig bestaan geven en voorkomen dat mensen eigenlijk in de GGZ terechtkomen. Dus we zijn eigenlijk vanaf het begin af aan zijn we betrokken en heel enthousiast hierover. Omdat we denken dat we nou ja, zorg slimmer in kunnen regelen. Dat we psychologische kennis en expertise makkelijker in wijken kunnen krijgen. En dat we ook die samenwerkingen lokaal ook kunnen gaan organiseren. Dat vind ik eigenlijk uit alle filmpjes spat, dat die sociale context die zo belangrijk ja. is. Uh, en dat, nou ja, bij Therapieland vinden wij dat ook belangrijk, dat je niet alleen maar kennis en expertise bij de experts of bij de persoon zelf legt, maar ja. ook bij het sociale netwerk. Ja. Want hoe moet je nu eigenlijk omgaan met de problemen van een, een geliefde die uh, uh, uh, bijvoorbeeld depressief is? Um, en als je dat mooi kan organiseren, dan kun je dus in iedere fase van een persoon, of haakt een professional aan, of geef je een stukje informatie, of haakt iemand uit het sociale netwerk aan. Ja. Uh, en op dat moment ondersteun je iemand op de juiste moment op de juiste plekken. En de andere reden was ook wel de technische, dus de gids, de gids open standaarden, dat er toch ook gezocht is naar een manier om hele laagdrempelige standaarden te vinden. Uh, om ook de, eigenlijk via die standaard, allerlei modules te kunnen aanbieden. Um, en die keuzevrijheid eigenlijk te bieden, dus uh, jullie modules naast die van ons, naast die van anderen. En laat maar kiezen, weet je, laat mensen ja. maar gewoon eens kijken wat past bij je. Um, en wat helpt me wel, wat helpt me niet. Wij zijn concurrerende bedrijven, maar op het moment dat developers met elkaar gaan praten... Uh, uh, ...nou dan valt alles weg, ja, hoor. Uh, uh, dan, dan zijn ze echt samen bezig om, om ergens naar te kijken. Wat je hier leert met elkaar en wat je ook leert in de samenwerking bijvoorbeeld... Uh, ...uiteindelijk hebben we allemaal uh, de uitdaging om iedereen gezonder te krijgen... ...en bij te dragen aan die gezondheid en aan die beweging. Wat het ons gekost heeft, intern al, het, wat is de health case? Dus welke waarde hebben we toegevoegd uh, als het gaat om de mentale veerkracht en de mentale gezondheid van personen? Uh, uh, uh, en als we dan de reviews lezen en kijken uh, en we zien hoeveel het gebruikt is, uh, ja, dan is daar ontzettend veel uh, uh, waarde gecreëerd uh, en daar zijn we heel trots op. Ja, het is gewoon een maatschappelijke bijdrage ook, uh, die ons uiteindelijk ook uh, hopelijk op de lange termijn gewoon schaal oplevert.